is zo chaos en renden. Hallo, welkom. Welkom in de Efteling. Hallo, eind. het is donker en zo. Krijgt de twinkeltypes. <lacht> <lacht> nou goed, hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is uh, Baratoko oh, is Normal en vandaag uh, ben ik weer in de Efteling, want ik heb een Efteling pas gekocht. Ja, nu hoor je geluidjes, dus, maar mensen om me heen kijken me aan en die horen dat geluidje niet. Je dus, zien <lacht> twee stille juichende mensen. Yeah. Wauw, ja? Ja, dat is heel mooi. Wauw. Is dat okay. de Efteling? Dan ben ik wel een beetje bang. Oh wow, oh, mooi beetje bang, ik ben Barend. That one, was een Wij gaan als eerste in de vogelrok, want hier is Goner. Vogelrok, world! Ja. Yeah. Oh, kut. Nou, maar wil je echt die grap maken? Ja, dat was de grap die ik nou, wilde maken. Luc, wil jij nog even wat zeggen? Abonneer op alles, Norm. Nee, op, je, op jezelf. Je staat op zijn kanaal. Oh, je op, op xlucky 27, 27. Uh, Abonneer niet op mijn kanaal, want er staat niks op. <laughs> <laughs> ik moet poepen. <laughs> sorry, ik zet hem uit, maar ik zet hem ook gelijk weer aan. Daar is Sirocco, de nieuwe versie van de, vol, van de cupjes. En nog steeds is die eigenlijk precies hetzelfde, maar net iets anders. Ja, ik vind hem wel honderd keer mooier bij dit hele plein zijn hoor, dan de vorige. Oké. Okay. Dit is ook aangepast. Doe het dan ook, joh. Oh ja, hier staan nu plantjes. Sorry Niels Kooijman. ik ga jouw jou Efteling-vlog nu overnemen. Hier zijn plantjes geplaatst! En dan nu komt er een, een leuke edit van het park. Stormiënice. Welkom bij Chiruko, de nieuwste attractie van de Efteling. Ja, we mogen er nu in en het wordt heel interessant. Welk we zijn... bootje wil jij kiezen? Ik wil niet die. Hallo piraten, we zitten in de boot. Hey, uh, ja. Arr, arr. En we hebben sinaasappels. En wijn. Dit is natuurlijk een rum. <laughs> Dit is helemaal geen wijn. Goh, het is gewoon een vipje Wat wil je nou? We gaan hem zo separeren hoor. dan gaan we niet te hard draaien, dan word ik echt oh, peringwisselijk. Nee. nee, die nee. Zo zwaar, ouwe. Hier, kom eens. Moet je maar eens proberen. <lacht> Besef hoe zwaar dat is. Dat is echt niet normaal. Moet ik uh, blijven filmen? Ja. Hey. Welkom bij Kotscam met omos Snorkel. Ah, lekker ontspannend zo op okay. Ik hoop dat jullie me nog kunnen verstaan. Oh, je gaat eigenlijk helemaal niet echt de wat heen. Oh, what the What the fuck? Nou, dit was een leuke eerste keer. Ik ben blij dat ik ben geontmaagd. Waarom doe jij je shirt nu eigenlijk? Oh, waarom doe je shirt? Wat de fuck? is lekker warm is. Had. Ik weet het niet. <laughs> ik weet ook eigenlijk niet waarom ik nu nee, heb met dat filmp. Nee, daarom ben ik het niet Ik weet wel. het ook niet. Nou ja, goed. Ik heb, moet echt andere content gaan maken. Hallo? Hallo, met Gerardie Duijver. Kijk je me even niet zo staan we in de rij voor de Joris en de Draak. Daar gaan we nu heen. Stik even in je heugel. Oké, okay, we staan dus nu in de rij. Baron was leuk. We hebben Baron al gehad. Vogel ook al gehad. Simbad gehad. Roodkapje gehad. Oh, je hebt Roodkapje gedaan inderdaad. Hoe was dat? Oh, Heb je een kakje gedaan? Ja, ook. Dit is mijn spiegel. Kijk, zo'n is een lengtespiegel. Lijkt, lijkt ik langer. Ik ben nog steeds heel klein. Ik heb geen eens een vingerboordje meegenomen. Waarom? Daarom. Oké. Bellen? Dan eet ze nou je fiets Nee, ik vind ze niet lekker. Wat? Waarom ben jij EK splinter? Ik wou die voor onderweg bewaren. Is het zo? Volgens collega van mij moet je een broodje, kaassoufflé, met satésaus hebben. We zijn nu uh, weer door naar de andere attracties. Net lekker frietje gegeten. Het weertje is, gelukkig, zit het weer ja, het het wel beter. Het is ja. droog nu. Ja, het is wel beter. Waar gaan we nu heen? Ik denk uh, Carnival Festival. Omdat we net nee, nee, nee, nee. Als ik ergens een typisch plus hekel aan heb, is het wel kan. Heb ben je ja. daar, ja. Sidian? Ik wil dood. Sommige zijn stil, wat mag ik? We zijn vandaag voor het eerst in het volk van Laaf. Het een poort waar jij normaal doorheen past en wij voor moeten bukken. Stapje, wat je bent klein. <lacht> oh, kijk, dit is een crotch shot huh? dan moet er iets gebeuren. Wacht dit al Hey, hey, hey, hé, hé, ga! <lacht> <lacht> <lacht> ik ga vast, don't worry. Ik ben een liefhebber van Efteling, ik sloop niet. hij gaat niet meer vast. <lacht> Hé, hey, kom, we gaan naar die chick zoeken, gast. Die Zit hier toch ook ergens een chick? Ja, die moer. Die hoers? Nee, die moer. <laughs> oh. Wow, is dit dan waar zij is? Nee. Welkom bij Minecraft Parkour. Oh shit. Oh, die uh. onder water. Uh. Deze staat ook onder water hier. Ik heb het plons. Ik heb dus één keer gehad op zoiets als dit. We hebben een simpel, we een simbol, hebben we dit ook. Ja, bij de voetbalvang. En, en Jesse die zei, haha, het zou echt kut zijn als je je sleutel in het plons. Sleutel in het water. No cap, is echt gebeurd. Oh, je kan hier ook van de glijbaan. Zullen dus wil dat doen? Oh, dit is, oh mijn god, jongen. Ik heb het keer gedaan, maar hoe weet ik niet. Ben je klaar voor? Ah! <tomt> <tomt> oh, oh. Zo hard. <tomt> Daar komt Dion. on. We zitten nu in de droomvloeistof. Wauw. Het is, vandaag is het 25 februari, 25 februari toch? Ja, ja. En uh, dat is eigenlijk niet echt het seizoen om naar de Efteling te gaan natuurlijk. Dus overal is het super rustig. 10 minuten wachten op de Joris en de Draak, 10 minuten wachten op de uh, Baron. Pieton is gewoon doorlopen, we hebben super veel achtbanen gedaan. Luc is echt in een rare bui, jongen. Dat is echt niet geloof. Helemaal niet. Het is gewoon altijd zo. De jongen, alsjeblieft wel je meenemen. <laughs> maar, ja, je hebt nu weer mij voor het blok gezet van, oh, kan Luc mee en dan moet ik weer ja zeggen. Het is bijna vier uur, Dion die moet zo meteen weg. <laughs> uh, Yay! Yeah. Uh, ik bedoel... Uh... En uh, wij gaan dus nu nog voor de laatste keer even in de baron, dan gaan we Dion uitzwaaien. En jullie gaan nog naar de Spiderman, de nieuwe Spooterman, De nieuwe man! Spooderman! Ik heb jullie trouwens ook al gevraagd op Instagram wat ik moest doen voor de vlog. Iemand zegt hoofdschouders schouders, en teen. Twee mensen zeggen, geef Jon geld. Dat zijn die twee. En voor de rest, ja, voor de rest is het niet veel. Wat dup? You know it. Heb je een YouTube? Ja, sowieso man. Wat is je nou? Almost normal. Wel lijpe patas man. En toen ging Dion weg. We vieren feest van Dion is weg. Waarom doe je dat ook gewoon? is dat ding op mijn kop te zetten. Kijk, ik heb een, een 70 jaar button gekregen. Superleuk. Echt super nice. Super nice. Super nice. Dus. Uh, ja, sta je dan met je hoedje en je Goed gedrag. Vincent! Hey Vincent! Hallo! Hey. Hoe is het? Ja goed, hoe is het met jou? Ja goed! Ja. Uh, jij, hebt no jij bent een Maar wat je ook kan doen is... <laughs> hey, jij hebt is nog, nog geen hoedje, Ik heb nog geen hoedje. Ik heb nog geen hoedje. Ga je serieus? <laughs> Master Vincent. Master Vincent jij mijn hoedje? Zeker! Ja, oh, mijn god! Wow. Dit is officieel. Hij zei ja, nu gaan we trouwen. Officieel. Heb je een hoedje nu? Heb je ook al een pin? Ja, die heb ik. Die heb ik. Okay. Ja, zeker. Maar ik mis het hoedje. En nou, daar ben ik echt tevreden. Ja? Dankjewel. Waar gaan jullie nog in? Ik weet het niet. Waar gaan we Ja, ik ben een hele groepie hier. Ja. Kijk, kijk. Allemaal, echt... Dit zijn allemaal bekende mensen van Vincent ik ah, mijn dus ja. en Mijn groupie. echt mijn groepie. Oh, de Vater Morgana. <laughs> dat hebben we nog niet gedaan. Hey, mogen wij taart... mee in de Vater Morgana, want de Vater Morgana kunnen wel meer mensen in en eh, eh, ja, eh, eh, eh, en ik zou het heel leuk vinden als wij ook mee mogen. <laughs> Doen we. Nooit ja. yes. Doe overslaan Op bent... naar de Vater Morgana. Yes! Naar de Manda Morgana. <laughs> We gaan nu met z'n allen in de Fata Morgana. Ik mag gewoon mee met HET groepje van, uh, van Vincent. Dus Hessel, Jeffrey, iedereen gaat mee, dat is wel cool. Kijk jij ook weleens in de video's van uh, Vincent? Nee. nee, snap ik. Nou goed, uh, maar... jij Fata Morgana, leuk. Ja, ik heb wel een oogje op Fata Morgana. Met wie ging je er ook weer in de vorige keer? Ja, ik ging met mijn grootste simp-slash-fan de vorige keer in de Fatum En is die er ook uitgekomen? Zij. Zij. En ik zijn er wel uitgekomen. Blauwe. Oeh. Nee, wacht, dit klinkt heel verkeerd. Ja. Waarom kijk ik nou weer zo? Oh, ik, niet, zo. <laughs> ja. ik het niet ja. ja. doen, is 14. Oh. Ja. Het is nu tien over vijf beetje het einde. Lekker de zon in je gezichtje. Nee, daar staat dus gordijn, bordijn, pardijn, pardoes. Wie? Pardoes. Wie? Pardoes. Gordijn. Pardoes. Pardoes. Ik weet het niet meer. Wauw. Wie? Penis. Spellen. Hoe zeg je dat? Spellen. Het is echt ineens heel stil. De twinkeltieftes. Is dat de hemel? Yo, mijn batterij is bijna leeg, dus ik hoop dat dit opgenomen wordt. Maar wij gaan nu lekker naar de uitgang. Leuk dag gehad bij de Efteling. Maar Luc en ik gaan nu naar de KFC. En daarna gaan we naar Spiderman. Dit is echt de langste bom die ik ooit heb gekregen. De Deze bon is bijna de lengte van de hele tafel. Wow. Nu zijn we ineens in de bioscoop. Had je niet verwacht, hè? Nu we net in de Efteling waren en zo. En nu zitten we gewoon in de bioscoop, joh. We gaan kijken naar de nieuwe Spider-Man. Yes. Ik denk dat dit wel een beetje het einde is van de vlog van vandaag. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. We zitten niet eens meer in de Efteling en ik sluit de vlog af. Dus het slaat helemaal nergens op. Dankjewel in ieder geval voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik zeg like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Festiën. Later. Vitamin D.